Mijn naam is Elsie Den Uyl en ik ben begonnen met Nordic Walking omdat ik drie jaar geleden hoorde dat ik Parkinson heb. En bij Parkinson is het echt heel belangrijk dat je in beweging blijft en uh, dat je schouders goed uh, gebruikt en uh, goed veel loopt. Ja, dat is het enige wat ik eraan kan doen. Dus uh, dat doe ik dan ook uh, redelijk frequent. Ik ben Elbert van Hauriek. Ik ben werkzaam bij wandelenbeweegsschool Forf Fit uit Apeldoorn. En we zijn eigenlijk een bedrijf uh, gespecialiseerd in het uh, in beweging brengen van uh, ja, iedereen. Van mensen met beperkingen, zonder beperkingen, jong en oud. In groepsverband sporten, dat stimuleert het sporten. Je hebt uh, contact met elkaar, je hebt schrik met elkaar. En uh, je meet je ook nog een beetje met de ander, wat af en toe ook wel heel leuk is om te doen. Noordek Wolken vind ik leuk. Je bent altijd buiten. Je loopt altijd hier in, de, in het bos. Je gebruikt al je spieren. Het geeft energie. Ik heb, uh... Een voorliggingsmiddag bijgewoond, waarbij uh, <coughs> iets werd verteld over de mogelijkheden van Noordelijk met een beperking. Na een aantal lessen uh, ben ik lid geworden van deze groep en loop nu sinds de, uh, 2010 nog me mee. We doen uh, buitenactiviteiten, binnenactiviteiten en we zitten ook uh, in het water met de Aquafit. Uh, dit jaar uh, bestaan we tien jaar en dat hopen we nog lang vol te houden. En als je een uitdaging zoekt omdat je een beperking hebt, neem vooral contact op.